In deze video laat ik zien hoe je je scherm weer uit kunt zetten als je het eenmaal hebt gedeeld in een online vergadering in Teams en welke andere mogelijkheden daar nog bij zijn. Wanneer je je scherm wilt delen, klik je eenvoudigweg op delen. Je kunt meerdere schermen kiezen, zoals bijvoorbeeld je bureaublad. En op dat moment verschijnt alles wat op je bureaublad in beeld staat ook. Voor de andere deelnemers in de vergadering. Als je bovenaan naar het scherm gaat, dan kan je andere mensen, zoals je hier ziet, beheer geven. Ik heb nu geen andere deelnemers, maar hier zie je dus namen van anderen in, het, in de vergadering die uh, scherm zouden kunnen overnemen. Wees hier voorzichtig mee, want anderen kunnen dan alles op je laptop aanklikken, of alles op je scherm. Wat je hier nog kunt doen is de presenteren stoppen. En dit, dit knopje is er om ook de systeemaudio weer te geven. Dus speel je een filmpje af, dan is het uh, verstandig om dit knopje eventjes aan te zetten. Want anders dan uh, horen de toehoorders de geluiden van jouw video niet. Dus presenteren stoppen. Hier zit trouwens een goed pinnetje, zodat je dit schermpje ook vast kan zetten. En uh, je kan hem ook weer losmaken door hetzelfde pinnetje in te drukken. En als ik presenteerde stoppen kies, dan ga ik weer terug naar het basisscherm. Dus dat waren in het kort de opties tijdens het schermdelen.